Ik heb niet zoveel ja, foto's in mijn geheugen of video's in mijn geheugen dat met mijn vader. Maar later, dan heb je die gevoelens toch nodig om terug te gaan. En dan gaf mijn moeder een envelopje mee. Ik wist natuurlijk niet wat in zat. Maar er zat ook de boodschap geld in, dat, uh, dat die rond kon komen. Ja, Ze ging het elk weekend. Op het moment dat ik vader word, uh, doe ik geen beloftes. Ik ga geen dingen zeggen die ik niet waar kan maken. Maar eh, dus dan kun je toch een stukje ja, thuiskomen dus ook. In Surinamse cultuur is het een traditie om de, de placenta te begraven waar je woont. Dus als je een stukje tuin hebt, om het dan in de tuin te begraven... zodat dat de geest van het kind, de ziel van het kind, weet van oh, dit is de plek waar ik thuis hoor. Ik schreeuwde het van de dagen, ik word vader, ik ben vader. Maar dat zeggen is veel makkelijker dan uh, daadwerkelijk vader zijn. Als mijn vader mij had geleerd om op je 18e een huis te kopen... om op je 18e geld te sparen... Nou, dan denk ik dat ik hier niet zond. Ja. Nee. Als een dame of een vrouw zwanger maakt... dan hoor je daar gewoon bij te blijven. En het is ook gewoon je kindje. Hetzelfde als je iemand ziet verdrinken... Je loopt door. Dus en ik te met niet verdrinken. Ik hoop te ademen. Dat ik bij de ben. Zo zie ik het. Nou, hij is een dubbelbloed. Hij heeft het beste van mij en het beste van zijn moeder. Maar ja, hij heeft toch wel leuke, gewoon echt Surinaanse roots. En het is ook wel een deel van wie jij is. Dus ik vind het wel belangrijk dat hij daar ook gewoon een heel groot deel van meekrijgt. Ik zou er mijn leven voor opgeven als het nodig was. Oh ja, ik hou van jou tot ik niet meer van jou kan houden. Jaja, ja, je bent maar trots. Niemand kan mij van jou weghouden.